Ik heb voor alle spulletjes. Jo, Dit is een uh, A2-melding. Iemand die zich wat uh, misselijk voelt, heeft koorts en moet uh, braken. Dus we zijn nu onderweg naar een reanimatie-melding. 107a in onderweg onderweg ziekenhuis. Iemand is gestart met de reanimatie. Hallo mensen, leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. Mijn naam is GTA 5, Alice voor Amor. En vandaag, zoals jullie wel zien, um, de IMS Mod met deze zieke ambulance. Uh, nieuw en uh, nog niet te downloaden. Misschien inmiddels wel als de video online zet. Dat weet ik niet. Maar in ieder geval nu nog niet. Op het moment dat ik opneem. Super vet. Ik ga hem jullie zo meteen volledig laten zien. Gemaakt door Wandertje, Lars Labré en dan moet ik even kijken. Novelax Neko. Nou, dat is een of andere Noor of Zweet, weet ik het. Um, in ieder geval shout naar hun. En in de beschrijving uh, staat ook een uh, linkje om te doneren. Als je hun werk nou uh, waardeert. Uh, zeker even doneren. Um, uh, of ja, dit hoeft natuurlijk niet, maar dat zou uh, wel tof zijn voor ze. In ieder geval, dit is dus de uh, ambulance Rotterdam. Dit is nog de oude versie. En daarbij zie je dit vooral aan de rode rand daarboven. En aan de zijkant. En aan de grill. Die is nog uh, zonder facelift hoe dat heet. En er komen ook nog twee varianten met facelift. Eentje met nog een rode band. Uh, een Die wil ik wel. Hallo. Oh we zijn broers. Oké. Okay. Um, eentje met dat. En de facelift. En eentje met een, ook een andere lichtopbouw. En de facelift. En zonder rode band. In ieder geval, um, ik ga hem jullie even laten zien. We beginnen hier in first person. Zoals je ziet ook rijverlichting uh, boven. Uh, dus dat hoort ook in het echt zit dat er ook bij. Nou, remlichten achter cameraatje hier zo. Even uh, first person. Nou, hier zie je een schermpje, citygist daar staat een schoenen doos. Hier is alles voor de zwaarlicht in Serena en dan zien we het niet veel maar uh, we gaan ook even meteen voertuigcontrole doen dit is blauw oranje daarbij kunnen we ook groen aanzetten kunnen we ook apart aanzetten hoor groen eerst wagen te plaatsen bij grote incidenten voor de mensen die dat nog niet wisten en dan kunnen we ook nog werkverlichting om ons heen zetten dus uh, mocht het donker zijn kunnen we dat allemaal lekker aanpassen um, dan ga ik hem nu wat naar voren zetten dan moeten we via de vehicle options de deuren open gaan zetten want dat is toch iets wat ik zeker uh, wil uh, gaan laten zien ook al uh, uh, moet ik het dan helemaal via de trailer gaan doen of ga ik een trainer gaan doen en moet ik het helemaal... Uh, maar ik wil het wel gaan gebruiken. Uh, schuifdeurtje aan de zijkant, super vet. Uh, maar dan ga je hier binnen kijken, dat is nog verder. Lades, uh, hartmonitor hier dan. Nog meer lades. Een raampje. Een uh, eventuele uitklapbare stoel. De LSU, oftewel de uitzichtunit Daaronder beademingsapparaat. Dan daar handschoenen. en uh, dat nog meer lades daar ook, brandkaren, stoel voor de verpleegkundigen, nog een extra stoel voor eventueel MMT-arts. boven kunnen we eventueel een fuuszak aanhangen. Hier aan de zijkant, de wervelplank, achterin, die deur die is even dichtgegaan, die kan wel openen. Uh, nou, hier kunnen we nog kaders uithalen, een brandplusser, zuurstoftanken, nog meer lades. Ja, super vet gewoon. Dus uh, deze deur kan alleen niet openen. Goed, Ik zou zeggen we krijgen geen meldingen, maar dan moeten we geloof ik hier even... Ik heb al dus dan gaan we nu de meldingen krijgen. Is het goed is. Ik heb deze nog nooit gespeeld, want dit is dus nieuw. Um, ik kreeg het nooit geïnstalleerd, want dan zei die, dan pakte die hem gewoon niet. En toen kreeg ik een tip van iemand via Discord. En sorry, ik weet je naam even niet meer. Dus ik weet ook echt niet uh, waar ik het nu noem moet terugvinden, maar die heeft me in ieder geval een tip gegeven. Dus echt big shout out. ambulance 61 respond to a for a person hit by a car. We gaan een kijkje nemen. Aangezien Nou is wel onderweg. You are in code Y yellow. Oh. Oké, okay, dat is 10 kilometer Dus uh, we worden bij een andere andere regio gevraagd uh, lijkt me. Ja, nu. Nou. Dat zou we ons kunnen hoor. ander ba basisteam doen, maar even. in ieder geval, dit is een A1 vind ik. Er ligt nog sneeuw, het is niet glad meer. De sirene, ook gemaakt door wandertje, of deze is dan gemaakt door wandertje, uh, die vind ik ook super vet. knipperlichten zijn ook zichtbaar. Hè? Ik zal ze zometeen met de volgende bocht die we moeten gaan gebruiken laten zien. Of je zag ze net al een beetje hieronder dan, hierboven en hier overal. Ik ga hem wat meer uitzoomen. Ja, is gewoon echt een super vet te En er komen dus nog meer uh, varianten, wat ik al zei. En die worden ook super gaaf. Maar ik ben hier al helemaal blij mee. De versneller klinkt wel een beetje anders, maar die heb ik zelf moeten maken. Dus uh, dat zal wel uh, mijn uh, probleem zijn. Uh, want ik kan helemaal niks. Ja maar god! Het heeft niemand gezien, niemand gezien. Dat fixen we zo meteen wel. Je wilt deze mooie ambu niet meteen slopen, maar dat doe ik wel weer. krijgen met vrachtwagens, want die zien wij nooit. Wow, netjes. Hij ging niet voor mij aan de kant door, maar... Ja, en blijkbaar gaat hij nu harder oh, dan 100 km per uur. En ook dat, ik heb de handling van Lars niet geïnstalleerd. Dus dat ligt aan mij, en dat had ik kunnen weten. Even kilometers maken. En de snelweg zoeken waar we moeten rijden. Ja, ja, ja. alleen het interieur dat is gewoon te gek maar die hele ambulance ik vind hem echt super vet en er zijn meerdere mensen echt daarmee bezig geweest maar niemand die heeft hem afgemaakt dat vond ik toen altijd zo jammer en nu flikkert ze het gewoon weer want natuurlijk kennen jullie ze beiden al lars en wandeltje van uh, de audi q7 mmt die ik ook met plezier gebruik dus flikker het gewoon weer, weer en dus door eventueel een donatie te doen Stimuleer je ze ook om uh, nog super vette mods te maken. Uh, en hopelijk uh, komen die ook voor en blijven die komen. Daar oh, dat ging bijna. Maar uh, de IMS-mod, om daar nog even op terug te komen, is, uh mot die ik wel altijd al gebruikte maar dan nog met de wat oudere dan kon je altijd leuk de, de hartslag en de bloeddruk en zo zien oh, nu nee, moet die vrachtwagen wel gaan ja dat gaat niet meer lukken dat wordt gevaarlijk en wat ik daar altijd zo leuk aan vond uh, of wat nu nog leuker is Blijkbaar kun je nu ook de voorgeschiedenis zien. En dat maakt het misschien wel uh, wat, wat leuker. Hoe kan een vrachtwagen nou sneller zijn dan deze hand? Maar dat maakt het in ieder geval wel wat leuker. Uh, om ermee te gaan. Spelen. Ik ga in ieder geval dus even hier die wat harder. Doen. Dan trek je ook wat harder op. maar dan. Uh, kun je in ieder geval de Vind ik alles aantikken. tikken. Oh, lekker bezig! Oh, okay. we hebben ook een lange larmlichten aan het staan. Dan gaan we meteen nog een stukje harder. Dit, dit stuk moet je eigenlijk allemaal terugrijden, hè? Maar dat maakt niet uit. En nou, we hebben een collega, dat is wel leuk. Kunnen we wel mee praten ofzo. Maar de snelweg vind ik nooit leuk rijden. Met spoed. Want het verkeer doet hij zo raar. en heb je dan zo'n grote ambu. De... This state has one month. Zeker deze borst hier allemaal. Ik zeg niet of ik nu gewoon vol tegen het verkeer aanraaien of niet. Of dat dadelijk met het stoeprand gaat raken. Kijken, hallo. Ik zit hem in zijn pak. De deurtjes open. Goedendag, hallo. Vertel, aangereden... Oeh, je ligt met de hoofdvonden. Oké, okay. helemaal goed man. Pak even alle spulletjes. spulletjes. Hoppa. De vrachtwagenchauffeur zit er niet meer in. Kijk, hallo mevrouw, wat is mij? Misschien een brandverhouding laten komen voor een beknelling. Wat stond en? Hey uh, mevrouw, wat ben je mee bekend in de voorgeschiedenis? Uh, het, het, het, Ibuprofen, oké, okay. 64 jaar oud, meerdere wonden, meerdere. Ja, Bloedingen die toch wel ernstig zijn, uh, levensbedreigende bloedingen, een beetje slapjes. Uh, Oké. Okay. Uh, treatments. Oké, okay, we gaan nu uh, de wonden verzorgen. Uh, ze zit al recht, dat is een goed teken. Maar ze heeft senator twice of wonden. Is niet goed. Uh, We gaan wonden nu verzorgen, sorry, ik had trauma. Ja, trauma is ook een beetje wonden vind ik. Oké. Okay. Uh, we leggen er op de brancard en dan gaan we het helemaal inpakken in de vacuümmatras en alles. Uh, waarom doen we dat? Omdat ze natuurlijk oh, uh, mogelijk nek of rugletsel heeft. En hier gaan we ook nog wat, wat vet zien. Eens kijken. Um. Respiratoire sport. Ah, ik geef gewoon alles joh. Maar kijk, dit is... Uh, super vet. Je kunt dus ook... Iemand ligt dus echt op de Franka zo. Nee, nee. Maar we kunnen dus Griekse ei, want ze kan naar het ziekenhuis. stond daar. Dus blijf maar liggen Deurtjes gaan dicht Ah oh, het ziekenhuis is hierachter B Kom op stop eens in ja. Maniaco Maniaco, je hebt het zelf een maniaco De partner zijn wel kwijt, die blijft lekker chillen. Gaat ze op Of komt hij mijn vrouw mij helpen? Nee. Ambulance oh, oh. 61 respondt voor a, a vomiting patiënt met nee, fever. At San Andreas Ave, Vespucci Canals. Je nee, are alp. in code G Green. Uh, in ieder geval ik hoop dat ze zo meteen voet gaat. Wat ik wel nog ga doen. Een nieuwe collega. Hoi, stap je even bij me in. We gaan terug naar de stad. Want daar. Uh, daar is toch wat leuker. Dus daar zie ik jullie uh, zo meteen. Ambulance 61 respond to a for a vomiting patient with fever. Ik heb het op, At Boulevard, Strawberry. You are in code G, green. Ja, we gaan een kijkje nemen. Dit is een uh, A2 melding. Iemand die zich wat uh, misselijk voelt, heeft koorts en moet uh, braken overgeven. En mogelijk uh, wat besmettelijk. Dus we gaan uh, opletten met contact met deze patiënt en dat wil zeggen we, we dragen handschoenen uiteraard we dragen eventueel nog anti-infectiejassen uh, het bestaat niet letterlijk zo maar ja allemaal uh, maatregelen treffen we ik weet eigenlijk niet waarop we wachten want wij hebben geen stoplich grote uh, vriend dus ik ga gewoon rijden Ja, maar dan, uh, ik ben dan altijd precies zo van, als je nu doorloopt kan ik nu gas gaan geven, want dan rij ik niet tegen hem aan en dan stopt. Ambulance 61 respond to a for a cardiac arrest. At Vinewood Boulevard, downtown Vinewood. You are in code are red. Ja, een A1 melding heeft altijd voorrang op een geen spoedmelding. Het is dus een A2 of B-rit. Dat wil zeggen dat we nu worden weggeroepen voor een reanimatie. Dus we zijn nu onderweg naar een reanimatiemelding. De patiënt van de uh, misselijkheidsklachten raken uh, koort. Die zal moeten wachten. Of een andere ambulance die na mij vrijkomt, uh, of die zometeen vrijkomt, zal daar dan naartoe. Maar dit schiet dan toch wat meer op dan uh, zonder spoed en voor elk stoplicht te wachten. Gelukkig maar, het is bij het politieprogramma. Dus hopelijk is de politie al begonnen. Zo te zien er zijn andere mensen begonnen. Oké okay, heel goed mensen gaan ze door. Ja, blijkbaar wel. Oké, okay, mooi. was niet helemaal We op bedoeling. pakken onze spullen. Daarbij hoorde ook de Lucas uh, die automatisch kan vertelde. Dat één good. Nee, dat had ik gezien. Mijn collega van de politie komt ook helpen. Hallo meneer, ga ze door. Ik neem het van je over. Blijkbaar. Dankjewel hoor. Heel goed gedaan. Ik doe je wat schoenen aan, want... ben uh, je niet weg. Fijn, zo. In de sneeuw. Sandalen, zijn het. Even kijken, we hebben inderdaad geen uh, hartslag, geen bloeddruk. Saturatie is verlaagd, temperatuur is wel nog goed. Um, start CPR, setting up AED. We gaan de lifepack dus aansluiten. De lifepack wordt opgeladen. Twee keer beademen. Mijn collega, helpt je even met beademen. Uw man. Wat doe je nou hoe, hoe vaak beadem jij? Twee keer is het. Ik heb hem al drie keer gezien. wat ga, ga je nou doen, je gaat iets verder naar rechts joh, pannenkoek. Die ID is nu aan het opstarten of aan het laden. We gaan nu opeens hier helemaal. De livepack bedoel ik dan. Livepack is nog charging. Oké, okay, wacht. We hebben ritme, we hebben bloeddruk, ademhaling. Bloeddruk hadden we. Nee ook niet. Ja oké, okay, stoppen. En nu komt het onrealistische gedeelte natuurlijk, want hij heeft uh, hij staat opeens voor op terwijl je bij een reanimatie echt niet zomaar opeens bij kennis komt. Maar dat betekent dus wel dat we een hartslag hebben. En dat is goed, we hebben gereanimeerd. Dat wil zeggen dat we zo snel mogelijk naar het ziekenhuis gaan met hem. Dat die vrouw achterin weg moet. Wow. Ga je ook echt mee of wel loop je heen? Ja lekker man! Toppie man, wat een gozer. Deurtjes dicht mensen, deurtjes dicht. Oké, dan help ik jullie wel. Even status, status vertrokken of aan, aanrijdende bestemming, transportbestemming. En een spraakaanvraag. Na 107 geeft verricht. Nou, 107a in onderweg ziekenhuis. Succesvolle reanimatie, dat wil ik er wij bij zeggen. wat anders gaan rijden dan uh, met een slachtoffer achterin dan dat je zonder slachtoffer rijdt. Wat rustiger. Blijf staan, blijf staan, blijf staan. Midden, het is wel vrije baan, mensen auto's. En dan kwamen we makkelijk blij. Rechts vrije baan. Links staat stil, rechts is vrij. Ik bedoel dat we hier moeten zijn. Blauw kan uit. En we droppen hem. Mijn collega dropt hem. Want hij is de verpleegkundige. Amigo, het gaat je goed. En mijn collega, puik werkman. man. Ik vind deze mot echt vet gewoon. Echt lekker. Ook al maakt het niks uit of je hem nou voor wonden verzorgt en zo. We hebben wat opties, dat maakt het wat leuker. We gaan terug naar de post. Ambulance nice. 61 respond to a transport of a patient. Palette Boulevard. At Paleto Boulevard. Nee, wat heb ik gedaan. Ik dacht You're echt op dat dat... Uh, meldkamer, ik uh, krijg geen contact meer. Uh, uh, met uh, jullie dus ik moet helaas uh... Ambulance 61 respond to a for unconscious person ja. Meteor Street, Ken ik ook niet Downtown Vinewood. Downtown Vinewood, A1, ja. die dat spreekt We hadden een B-rit En die was 11 kilometer rijden Nou, 11 kilometer was net al de spoedrit De allereerste En dat was al best lang, moet je nagaan dat je niet Tot auto's niet voor je aan de kant gaan Dus vandaar dat ik dacht, die gaan we niet aan nemen. De naam kwam net best bekend voor, dus ik dacht van dat zal niet heel ver uh, weg zijn. Het is dus persoonlijk persoon niet aanspreekbaar, kan van alles zijn, hypo, uh, te lage bloedsuiker. En ik knalg uh, lekker man. Nu ik mijn auto sneller heb gemaakt, uh, reageert hij ook of is remmen ook moeilijker. Uh, maar kan dus ook inmiddels ook wel een reanimatie zijn als we daar uh, aankomen. Nou, kan het kan superveel zijn waardoor iemand kennis is. Maar snel is wel een beetje belangrijk. voor de politie ook? Misschien rijden ze mij? Misschien ook niet. Ik weet niet. Iemand is gestart met de reanimatie. Dat is uh, helder. Dan zal het ook wel nodig zijn, dus uh, we pakken onze spullen weer, je hebt alle spullen al zie ik op je rug. Kalmte is van toepassing hier, dus we gaan gewoon rustig. Hallo! Heel goed gedaan mevrouw, ik neem het van u over hoor. We gaan eens kijken, u bent gestart met de reanimatie, waarom precies? Omdat de meldkamer het, oh, het zei, je. omdat hij zelf het zei, of omdat hij dacht van ik weet niet wat ik anders oh, moet doen. Nee inderdaad, uh, wat ik op mijn lifepack zie, die hebben we net aangesloten, is inderdaad helemaal geen ritmes. Ik ga eens mijn collega ja. laten reanimeren. Collega start maar reanimatie, ik ga je helpen hoor. Mijn collega is reanimatie gestart. Uh, ik hou de lifepack ondertussen in de gaten en ik zorg dat er beademingen worden gedaan door middel van de, de ballon. Niet meer nodig collega stop, we hebben ritme. Oké, okay. uh, de livepack zei inderdaad ook al van niet, niet chokken, niet chokken, niet chokken, dus geen shock geadviseerd, uh, zoals een AED dat wel eens wilt zeggen, dus ik, voordat ik hem uit het had gezet hadden we al een ritme, dat betekent dat wij ook met deze, met spoed naar het ziekenhuis gaan, waar we net vandaan kwamen denk ik, uh, zullen we blij mee zijn, mijn collega gaat bij haar achterin zitten, en wat hij dan gaat doen is uh, het ziekenhuis bellen. Hey dat we eraan komen met een tweede succesvolle reanimatie stap in, stap in, heel goed man blauw gedaan status transport bestemming status spraak aanvraag niet natuurlijk maar en wederom we gaan met spoed naar het ziekenhuis naar een succesvolle reanimatie. we hadden ook nog moeten dus, uh, zeggen tot er een uh, reanimatie betrof, dan zou er een tweede ambu zijn gekomen en was dat allemaal een, uh, uh, opgestart, dus reanimatieprotocol binnen de meldkamer. Maar ik kan het honderd keer zeggen, maar wat een zieke is gewoon. Vinden jullie hem nou ook vet? Laat zeker weten in de reacties. En uh, ik denk trouwens ook dat het bijna kerst is. En uh, laat maar even weten in de reacties wat jullie met kerstmis gaan doen. Als jullie... Nee, dat hebben jullie in de vorige video al gedaan, dus uh, sorry. Ja mag nu ook nog een keer hoor. voor de mensen die de vorige video wel hadden gekeken of niet hadden gekeken en deze wel. Maar in ieder geval hebben we de vorige video als het goed is ook al gedaan. Het verkeer reageert wel goed vandaag hoor ik. Uh... Maar dat komt het natuurlijk ook door deze super dikke om. We doen het, gaan we doen het verkeer rijdt we rijden mee met de vrachtwagen en opeens verdwijnen we uit het niets achter de vrachtwagen en blauw we uit en we stoppen mijn collega draagt mevrouw ook over overgedragen kijk trouwens ook die handvaten die geven ook groene licht die geven ook groene licht. Die uh, zijn ook groen verlicht en die geven ook groen licht af, uh, Dat is wel een de buurt. Toch? Ja, we gaan wederom door en uh, we komen niet meer aan uh, lunch toe en alles voor een volgende persoon niet aanspreekbaar. Uh, maar dat is allemaal super vet en de details zijn gewoon perfecto. En dan dus zullen we denken, het eh, handvat achter heeft geen groen licht, maar dat is het echt ook niet. Ik zag hem stilstaan en ik dacht, ik wil net zeggen goed stilstaan van de rode auto. Toen had ik moeten weten dat dit soort situaties dan gaan gebeuren. Tot hij zich opeens voor mij gooide ofzo. Hij haat me gewoon, hij had me gewoon zitten op te wachten. Ik heb hem net iets misdaan, ik weet niet wat, maar die dacht van die park nog tot terug. Nee, die versnellen klinkt oprecht niet lekker en dat ligt echt omdat ik hem heb gemaakt. Het maar de wandeltje versneller dacht ik die maakt zelf wel even snel. Maar nou, ik gebruik hem toch is op de pier zo te zien. Nee, parkeerplaats. Ik heb zo'n vermoeden dat het onder is. Nee, gaan we niet doen. En waarom niet? Omdat ik er nu wel doorheen kom. Maar terug is nog een andere vraag, zo meteen. Maar de man is uit. Dus pak onze spullen mee, Alles ook. Maar dat lukt als voor de zekerheid. En dan hoor je niet te rennen, maar we rennen toch maar even. Als je nou valt, dan heb je het probleem van. Uh, maar niemand is een trainer meer. Dus dat is misschien wel niet goed voor hem. Hallo, u gaat mij natuurlijk een verhaal vertellen. Ook al komt er niks uit. Dus ik snap nu waarom iedereen altijd naar mij toe loopt. Maar goed, hoi! Mevrouw, kunnen we maar horen. Even kijken. Ze knippert. Wel met de ogen. Een beetje snel. Misschien heeft ze wat in de ogen. Ja. Goed, we hebben ademhalen van 8. Wat verlaagd. Rustig ontspannen. Saturatie laag. Hè? Hey, daar moeten we iets aan gaan doen. Dus wat we gaan doen. We gaan respiratoire... Uh, um, assistentie geven en daar staat in case of dyspneus uh, dyspneu is uh, tekort kortademigheid. Uh. dus als het goed is zouden die sp 2 nu moeten zien gaan stijgen ik ben wel eens benieuwd of dat ook echt uh, zo meteen gaat stijgen we laten hem eens even ik ga even niks doen want zij is nu zichzelf aan het krabben ik weet niet of dat nog allemaal bij de behandeling hoort en nu wil ik even mevrouw waar ben je allemaal mee bekend eh, noem eens allemaal op want de melding was natuurlijk niet aanspreekbaar ze is op dit moment een beetje cyanose cyanosis uh, cyano uh, wil zeggen dat je wat blauw bent en wat dyspneu dus kortademigheid uh, misschien tot tado wat te kort te weinig zuurstof bij de hersens is gekomen daar flauw is gevallen uh, retro sternal pain dus heeft pijn op de sternum als ik goed heb eh. uh, en koud zweet dus een beetje zweterig uh, ze is uh, bekend met allergieën uh, nog een keer hoor ik moet hem nog een keer hebben allergieën voor ik dacht met food uh, ibuprofen ook oké okay. oh wacht ze heeft nu weer pijn op de borst uh, ze is ook bekend met astma dus misschien heeft ze wel uh, exacerbatie astma hypotensie dus te lage bloeddruk is ermee bekend uh, en ze is gevonden door een uh, omstander. Dus we gaan nog eens uh, injecting drugs, nee drugs is medicatie in uh, Amerika. Dus we gaan wat geven voor die, uh, wat vernevelen misschien ook. Dat soort zooi allemaal. In ieder geval, ik wil nog eens evalueren of de saturatie wat is gestegen of die bloeddruk nog stabiel is. En dan gaan we gewoon even zonder spoed naar het ziekenhuis. Ze lijkt me er goed bij te zitten. Saturatie stijgt, dat is helemaal goed. Ademhaling is wat gestegen, bloeddruk is goed hoor, 116 of 75. Hartslag 28, holy shit, dat is kart Was ze daarmee bekend? Uh, nee. Dus dat vind ik wel super laag. Dus we gaan uh, in een fuchs, uh, prikken uh, dat hebben we al gedaan, want we hebben medicatie gegeven. Daarbij gaan we een, uh, een zak vloeistof aanhangen. En dan gaan we toch even naar de, nou, wat ze doen, de eerste harthulp Nu ik zo, weet je alsmaar bekend, hè? toch wat, wat kortademigheid en wat wegvallen, uh, pijn op de borst. Um, we hebben geen ECG kunnen maken. Dus misschien tot we er even op de... Ja, ik durf het gewoon niet te zeggen of ik er op de saturatie stijgt trouwens wel weer. De bloeddruk daalt, hartslag stijgt, ademhalen normaal. Uh, dus schommelt heel erg. Uh, dus we gaan niet naar het... Hey. Oh, ik dacht even, daar stapt iemand in. Maar dat is die mevrouw, uh, die opeens hier achter mij verdwenen is. Ik ben aan het twijfelen tussen de eerste hardhulp of de SEA, de spoedeisende hulp. Maar waarschijnlijk denk je, denkt iedereen nu, waarom zou je überhaupt naar een van de twee gaan? Want het staat helemaal nergens op. Uh, of, het zullen vast wel mensen zijn die nu helemaal hun mening hebben klaar zijn van waarom zou je überhaupt naar de eerste hardhulp gaan of waarom zou je überhaupt naar de SEA gaan? Uh, nou door die pijn op de borst en de uh, andere klachten maar we gaan wel even met een a ah, 1 ee. waarom? Oh, pijn op de borst schommeling van de tensie de bloeddruk dus uh, Hartstak was wat lager dus nu weer goed en onderkoeling hè? ook wel ze was erg koud zweetrecht klam dus het kan allemaal ook wel weer een infarct zijn, of dus ik vind het allemaal wel een beetje bijzonder Maar in alle rust gaan we daar naartoe. Met wel blauw aan. Maar nu vind ik blauw nog niet echt nodig. Of hebben, nu vind ik schreeuwen nog niet echt nodig. Nu wel hoor. Dan ben je geen en Dan krijg je een aanrijding en dan ben je het zelf schuld. Maar nou, dit is dus uh, zeker een uh, geslaagde mod, wat mij betreft, die ik zeker vaker uh, wil uh, gaan uh, gebruiken. En ik hoop dat jullie daar ook, uh, dat dat ook zo over denken. Als we nou dat, dat car systeem hadden, of hoe heet dat, dan konden we nu op de knoppen drukken en dan gingen deze stoplichten op groen. Nu staan we echt letterlijk in de file, of niet letterlijk, we staan gewoon in de file en niemand gaat opzij ons totdat ze weer mogen rijden van de, van de stoplichten, GTA-logic. Sorry. Ja ik zeg sorry tegen achterin. Want dat lijkt me niet echt prettig als je achterin ligt of zit of staat zelfs. En je vliegt over een stoepwand en je knalt er nog paar borden uit. De patiënt wordt overgedragen door mijn collega. En Wij gaan lekker naar de post en dat zit het erop voor ons. En ik wil jullie bedanken voor het kijken. Ik hoop dat jullie een leuke video vonden. Uh, en een super dikke ambu ja uh, uh, uh, nou, ik kom er niet aan het Ik hoop dat jullie een leuke ambu vonden. Een leuke video vonden en een mooie ambu vonden. Een dikke ambu vonden. En uh, shout out naar Lars Wandertje en. Even spieken, even spieken. Uh, moment, geef je twee seconden. 1 NovelaxNeko. Uh, linkjes, of linkjes, uh, ik zal even kijken wat ik in de beschrijving heb. Naam in ieder geval nog eens in de beschrijving. En een linkje om eventueel voor ze te doneren om een toffe werk te waarderen. En dat ruimt. En daarmee sluit ik deze video af. Tot over een paar dagen, twee dagen, zoals de tijd. En...